We hebben een nieuw spel. Ja, helemaal vandaag En het gekocht. heet The Division. Everything we ever knew could end. Ja, vandaag gekocht bij de Game Mania. Ja. Gesponsord ook door de Game Mania. Nee, dat is wel grappig. Hey, ik hey, wat en, betekent uh... dat rode? Oh, hier, kijk, enemy! Oh fuck! Oh shit! Dat rode betekent dus dat er een ja. enemy is. Er is er nog eentje, Ik weet het weten we nu okay. Hier is er nog één. Want het zijn allemaal zwakke jochen. <gothé> ja, die hebben een hand dus Ik loop hier met een van de in aakers uitgaan gaan. Dat geen aakers, dat is, is FP5. Ja, jij handen met je allemaal. Dat zijn mensen. Hè? Ja, weet ik. Wat doen ze? Wow, wow, we rennen ze weg. Ik wil bukken. We gaan <tap> we rennen weg. <tap> we rennen ze. Oh, kijk eens daar links. Daar zie ik wel. Oh, oh, daar is het. We gaan even leren hoe. Uh... De ja, dat wil ik ook wel weten. Oh, Kijk, op nu toe gaat het wel lekker, hoor. Pijn. Kijk dan. wat staan. Oh, ik kan het ja. oh, <laughs> <laughs> <laughs> maar, we we niet slaan. op. Kijk dan. Ga kan dood? slaan, Ik Ga Ga je ze uh, hebben een paar mensen met een paar pistooltjes. Ik weet niet of ik dat kan zien. Oh, hier, Ik sla hem in elkaar. Oh nee, nee, laat maar. Oh, kut, kut. Ik ben je hier? Ja. Vijf, ja. Kom hier, ja, kom naar mij, kom naar mij. Ja. Hoe doe ik dat? Vierkantje. Oh ja, lekker. Oh, lekker. Shit, nu ben ik ook bijna hier. Kijk kijk uit, joh. Ho. Oh. Oh, ik heb een... Ik heb een granaat. Ik weet alleen niet hoe... Hoe doe je dat? Ik heb, weet niet wat ik deed. Oh, oh daar komen ze hoor. Oh, de komen ze. Nu ben ik, echt, nu ik het echt oh, uit te wat Nu is het de zijn, oh, hey, wat fuck? Oh, die horen bij ons. Hier, yeah, we kruipen naar elkaar toe. Oh, ik word beschoten ook nog. Wat een pussy, man. Kan ik, ik ben ik kan al neer aan Ik ben al neer en dan gaat schieten. Oh nee! Oh nee, ik sta in de fik! Ik sta in de fik. Hoe doe ik dit? Ze zitten daar ook nog steeds boven joh. Oh headshots! Nice! Nice! Zo, so, hun klimmen hier ook helemaal op joh. Ze zijn helemaal synchroon deze twee. Let's lock this down. <laughs> Twee <laughs> die niet echt helemaal synchroon, joh. Oh hier, granaatje, hè, let op, dit is een mooi granaatje. Kan okay, cool. ook echt al. Let op, let op, let op. Oh, ja oh, hoor, oh, kijk, kijk eens. Twee ronde. Oh, die zat in de fik, die is ook neer. Oh ja we hebben. Ja, was oh, dat we was Samsung. Oh Dat was wel lekker hoor. Hier, enthousiast van al die kijkers. Beam. Kijk, hij chillt hem gewoon, hè. Moet je kijken, hij chillt hem hier. Hij denkt dat. Nou, nah, hij maakt die oorlog. Het maakt hem eigenlijk helemaal niks uit. Hij moet een aan blijven. Oh, spring er overheen. Die is neer. Oh nee, daar komt die, daar komt die. Oké, oh, okay, oh, die is neer. Nee. <laughs> In je rug. Hij gaat gewoon weg, hier niet. Oh, doe je in. dat? Uw, ja! ja slaan. lekker, slaan we in elkaar! Boom! We lekker hoor. Wie got this? Echt, ligt het aan mij of zijn we gewoon echt super professioneel? Ja, <laughs> nou het ligt niet aan jou hoor, want het gaat gewoon echt super. -lekker. Oh open app! Oh. Oh Sp Oh, sukkel ook hè. Stop. Wat zijn ze ook dom zeg? nee Nu dus is zij zeker dood. Oh. Nee, oh, kijk, zie je? Oh lekker. Oeh, lekker gezichtje, jezus he? Ja, die is uh, niet goed. Oh ja, kill me gelijk joh. Ja, kill me. Like. Hé! Oh. Hey! Wat is er nou weer met de hoofd? Het gaat niet echt beter op uitzien. Zo, dat is <laughs> gewoon een beetje dichtgetaped. <laughs> Het is helemaal niet goed, de halve hoofd is, uh, halve hoofd is een beetje ingetaped. Oh mooi. Oh man. Uitgespeeld, wel was wel een leuk spel dit. Ja. Het <laughs> was wel een mooi speeltje, ja. Maar, uh, volgens mij, volgens mij is, gaan we nu gewoon naar uh, de, de pro-levels.